I'm finally right here with you Ik wil wel standaard poppetje, maar wel de beste speler die je gaat zien, guys Hebben we stem? Hebben we stem? Nee Ik ben 2 HP Oh, hij is hier Hij gaat nu die container in Nou daar komt hij. Lekker. En op piep, ging bovenlangs. Dat zal er nu alweer doen. Nee. Waar? Kortom. hem. Easy. Right, oh. Geen beurs. Zuid. Easy Ben. Ja. Pablo Escobar is er niks bij. Die kwam tenminste wel weg. Dat oh, is Ik hoor hem wel. Lekker. Nee, echt te makkelijk. Oeh, maskes. Waar is hij? Hierzo. <laughs> Bro. <laughs> Ik zeg het niet snel, maar Pablo Escobar uh, en hoe heet die andere? Marcos... Bro, welke van Stuntman. Zelfs <hans> van <hans> Gelke Stuntman. Uh. Warm wow. <hans> out <hans> for <hans> the <This> win. Make it happen. Oké, iu iu! Dit was <hans> wel heel makkelijk hoor. <hans> Sorry. Lekker gewerkt, kerel. Ja, lekker man. Ja, wat hebben we nu gewonnen? Helemaal niks. Did you guys. Uh... You're the best players. Hou of... nou je smoel. Kijk, you... wat het gemeene you... is aan Jasper. Hè? Hij doet altijd heel gemeen <laughs> tegen die mensen. en dan, ja, de, Hun zitten we nu waarschijnlijk een beetje te huilen, omdat ze het zo dik hebben verloren. Ja, nogmaals, wat hebben we nu gewonnen? Helemaal niks. Gewoon 6-0 gewonnen. En... Je hebt nog wel eens tournament, dat hebben we ook een keer samen gespeeld. Maar daar kun je niks mee, dus... Uh... Nee. Of, ja, dat, dat, dat is nu niet. Kijk, dan, dan kon je rondes doorgaan en dan was het echt de finale en dan krijg je vet veel leuke wapens en xp enzo, en, en uh, docks, ah, dat is ook wel een leuke map. Maar uh, ja, nu uh, nu gaan we gewoon dit, uh, dit spelen. Ik zou niet te laden met dit ding, tenzij je 26 kogels gaat verspillen. Je weet het nooit natuurlijk. Een hartje voor als ze hier langs lopen, dan ze, wij willen liefde. Oh, veel hartjes twee poppetjes hop, dat is de verkeerde ik zie ze niet Nou, oh, ze zijn er niet <laughs> ja, dan kunnen we nog lang wachten ik denk dat ze van het vorige team hebben gehoord hoe wij tegen ze hebben heb je ze zelf zelf nog opgeblazen? ja, maar jullie spant gewoon Het heeft natuurlijk geen zin. Victory! Oh, oh. GG. Easy well. win. Ook vaker op Facebook niet zo voorbij zien komen. Awesome, uh, ik word beschoten, maar ze missen alles. Zo! Oh, is dat in de container, man? Oh, het zijn Nederlanders. Kijk, het leuke aan die dead chat is, wij hebben dat zelf niet. Um, hij verraadt dus eigenlijk. Hij verraadt mij dus eigenlijk. Hij is lower die ene. Ja. Hij zit hieronder. Alle twee? Nee, één. Oh ik mis alles ik mis alles Oh en ik word ik van twee kanten beschoten Oh zo Eén zit hoog links hoog en links rechts laag Ah zit in hun spannen Oh lekker man oh. Lekker heel netjes oh. Ik heb 4 7 hp Maar wat ik dus wilde zeggen Die dead chat zeg maar Tot als je iemand killt dat je dus hoort wat hun zeggen Hebben wij uitstaan Maar zeker als je als ze Nederland zijn, of Engels spreken, dan hoor je dus gewoon wat hij tegen zijn teammate zegt. En dan hoor je dus ook uh, dan... Midden, midden, midden, midden, midden, hij pusha, pusha, pusha, help, hij houdt trap. Oh, <laughs> ze zijn weg. Oh, <laughs> oh jezus. Um, dan hoor je dus gewoon, of dan kun je verwachten dat iemand gaat pushen. En pushen is dus uh, erop afrennen. Kijk, als hij dus roept, ah, oh, hij zit in de span, hij zit in de span, dan kan je dus bijna ervan uitgaan dat die andere hier al zat aan te komen rennen. En het leuke is met Nederlanders, vaak schelden ze je helemaal verrot. Ja, iedereen leeft omdat we zo goed zijn. Ja. Uh, alhoewel dat vorige potje waren niet is gestart, dus ze konden uh, in principe niet weten. Oh jij gaat eten. Nou, uh, bedankt voor het kijken naar deze video en hopelijk tot de volgende keer. <laughs> dag, dag, dag, oh, ja.